Ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik speel alt -viool. Ik heb mijn hele leven al geoefend op alt maar nu ben ik vooral aan het componeren. Omdat ik het saai vond om telkens muziek te spelen van mensen die al eeuwen dood waren. Het leek me interessant om zelf ook muziek te ontwikkelen. Dus ik ben voornamelijk aan het componeren, maar ook heel veel mensen aan het bellen om een concert aan te organiseren. Om te zorgen dat het op mijn manier gaat. Ik kende wel Lebek-Luc zijn naam. Ik weet dat hij op grote plekken heeft gestaan op Lowlands enzovoort. Uh, de muziek ken ik niet, maar het verrast me wel omdat hij heel creatief draait en... Uh, Echt lekker, euh, lekker actief is en niet alleen een plaatje opzet. Dat vind ik heel gaaf. Vanavond wordt de sprong in een diepe. Uh, ik heb bewust niet alles willen vastleggen en alles willen afspreken. Uh, Leedbeek Luc krijgt gewoon alle vrijheid om te draaien op uh, de manier waar hij dat lekker vindt. En <coughs> ik ga erop inspelen, hij gaat mij reageren. We hebben wel uh, afgesproken vaak naar elkaar te kijken elkaar aan te voelen. En boos of droevig of blij uh, te kijken om elkaar dus een beetje aan te kunnen voelen. En voor de rest hoop ik gewoon uh, in de diepe te springen en kijken waar we terecht komen. The second most popular game that we played as children is house. For a composer, it's I very good to play the spelen. Most composers play piano. It's super handy. Then you see, you see, stemmen see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, in see, you see, you see, you see, make see, Het is wel heel bijzonder. Het is wel een soort van magie die dan. Uh... En dan krijg je gewoon een soort van schop onder je kont van het publiek en dan ga je ineens heel goed voor je opspelen. Het is toch bizar als, als zo'n uh, strijker zijn uh, haren breekt. Ja, dan moet hij echt de keer gaan, weet je wel. Als je ook ziet hoe, die, hoe hij het publiek bespeelt. En uh, sowieso de, de chemistry tussen ons twee uh, is gewoon heel erg goed. <lacht>